LHC ben aangehouden, Negeren stopteken, ik ben niet de antwoord verplicht, Je heb recht op een advocaat. Alle mensen, leuk dat je kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is gta 5 LSP, of more. En vandaag mag ik jullie voorstellen aan deze super dikke Audi A6 gemaakt door Ministerie van Mods. Shout-out naar Ministerie van Mods. Um, voor deze ja te gekke bak ik kan er niet meer van maken niet minder van maken uh, ik ga jullie door doorheen leiden en we gaan natuurlijk de straat op samen met mijn collega uh, Henky Nee Henky, dan gaan jullie weer ik heb ooit eens dus iets gedaan ik wil niet meer wat en toen zei nee ik zei niet eens Henky maar iedereen ging me helemaal helemaal claimen tot ik een of andere Henkie die ik oprecht niet ken uh, ik geloof dat het van uh, iemand van Royalistic is en die heeft zijn personage Henky Maar jullie werden helemaal gek, ja belachelijk maar goed uh, hij is dus uh, Jopie. Um, dit is hem van binnen nou zoals je ziet hè, daar uh, kijk ja sowieso dikke bak um, pakken even een snipert erbij uh, hoe doe je dat vind ik die snipers ook weer deze geloof ik we gaan eens inzoomen nou, versnellingspookje. ik geloof van een. daar komt een melding binnen Moet je natuurlijk van een rs dat ja ik heb het ik heb het al gezegd van eens er staat geloof ik rs op die uh, pook maar goed uh, zwaar licht lichten en oranje stop overal volgen stop blablabla bla, bla. bijna aan toen je pannekoek geeft oh ik zit vast uh, uh, ik loop natuurlijk. Ja, natuurlijk de schermpjes. Boven en onder. Um, hier loopt er eentje dronken. Achterin een AED. Een kast, een kist en een brandblusser. Um, zo. En natuurlijk blauw. Oranje. Volgen. En misschien nog wel meer. Maar ik ben daar nog niet achter. Uh, in ieder geval... Uh, ja dat dus ik zouden ook een doen naar team MOH waarom zullen jullie denken die heeft natuurlijk ook een Audi gereleased um, en Eno mods die heeft ook een Audi gemaakt niet gereleased en ik wil toch even aardig zijn en dat iedereen gewoon een shout-out doen uh, die een Audi heeft gemaakt of die gewoon onze mooie mods verzorgt maar voor deze dus ministerie van mods um, ja goed wat we gaan doen vandaag is, we zetten sowieso via F5 deze open. Um, ik weet niet eens hoe het werkt. Uh, dit moet omlaag gaan. En we gaan gewoon eens kijken voor ons even wat allemaal te vinden is. Dit is in dit geval dan een Buffalo ofzo, die motor. Nou, die, uh, die gele Hummer noem ik hem, Patriot, is dan met die... Plaats 88 DTR914. Uh, Rijdt 0 maals per hour. Oké. Okay. En heeft geen flags om het maar zo te noemen. Stel nou, we komen iemand tegen. We gaan natuurlijk wel even die dronken mevrouw uh, aan de kant zetten. Stel nou, we komen iemand tegen.. Nee mijn Audi. Nee mijn Audi. Nee, nee. Niks te zien, niks te zien. Ah oh, je wilt toch wel te zien. Oh nee shit. We zetten gewoon keer op mijn aan. Ik vind het een veel te mooi voertuig. Om in dit geval te zeggen, die gaan we slopen vandaag. Um, nou, stel er is dus iemand die wordt gezocht of wat en dan komt er bij flags te staan. We gaan nu deze mevrouw even aanspreken. Oh, dat is niet aardig. Goedendag. Hoi. Heeft u een, uh, een tijdsbewijs voor mij? Ja, dank u wel. Kijk hem even naar het systeem. Momentje mevrouw. Zeg, we gaat de reis naartoe. Uh, wat hadden mij geeft is in ieder geval uh, ingevorderd uh, door ons. Wat ben u aan het doen? Ik heb wat frisse lucht nodig. Waar komt u vandaan? Van uh, thuis uit. Waar gaat u naartoe? Ik kom van thuis, ik ga naar huis. Ja, ja oké, okay, logisch, want ze had frisse lucht nodig. Even een blokje om. Oké, okay, heeft u iets toevallig? Heeft hij drugs gehad? Goed. Hey, wat we gaan doen, we gaan nog even blazen. En dan ga ik even een speekseltest afnemen zometeen, want ik vind het uh, een beetje uh, niet echt veilig om zo rond te lopen. U zegt u drinkt geen alcohol, dat klopt inderdaad, want u heeft geen alcohol genuttig, zie ik. Speekseltest komt wel positief uit. Um, goed. Dus voor haar veiligheid, gaan we haar even aanhouden. Arrest, voor uh, openbaar... Wacht. Nee, wacht. Mag dat wel? Ik weet niet. Ik ga niemand transportje vragen. Maar mag je? Want voor openbare dronkenschap mag. Maar dit is geen openbare dronkenschap. Dit is uh, onder invloed zijn van drugs in het openbaar. Mag je voor openbare dronkenschap... Uh, of voor alcohol misbruik? Oeh, die gaat dan. Um, mag je Iemand dus arresteren Omdat hij drugs heeft gebruikt En dus onder invloed is van drugs Misschien voor zijn of haar veiligheid Maar voor de rest heb je geloof ik geen Dingen dat je zegt van hè, Die uh, mag je Meenemen Ik weet het niet Laat het maar even weten in de comments We gaan nu in ieder geval snel door Naar Een voertuig Of geen melding hoor maar daar reed je net een auto. En die had wel heel veel rook en alles. Dus we willen even kijken of daar uh, iets mee aan de hand is. Of ja, daar zal iets mee aan de hand zijn. Maar we willen wel even kijken of die natuurlijk uh, wel veiligst door kan rijden. We gaan daar nog ergens even stilstaan. En als we daar stilstaan dan gaan we uh, een meting doen. Een lasertest noem ik maar even via dit. Ja, kijken we kijken voor langsrijdende voertuigen. Als die te hard rijden. Uh, dan kunnen we daar achteraan gaan. Moeten we ze natuurlijk wel weer treffen. En dan kunnen we ze bekeuren daarvoor. Ik denk dat het een van de voertuigen is die hier nu recht voor ons rijdt. Er zit ook de Audi sirene op. Ik weet niet of ik het net al had benoemd. Of de Audi sirene. Er zit in ieder geval een sirene op die... Op de Audi A6 ook zit. Of die heb ik in game staan. En jullie moeten maar zelf even. Daar werd iemand gezocht. Maar goed. Uh, daar kunnen we even niks mee. Het was die, die hummer die daar weer rijdt, Die witte hummer daar. Maar dit vind ik uh, belangrijker. Want hier staat een voertuig. Uh, met brand. Dingen. Zooi. Zeg maar. Wat we gaan doen. Maar in ieder geval even. Oh ja nu. Ja. Nu hebben we. Um... Oh ja, hij is vies. We kunnen we de kofferbak open doen, dan vergeet ik het. Maar we gaan nu even met een brandblusser naar deze beste mevrouw toe. En even vragen van of alles goed gaat. Goedendag. Hey. Bij mij rijbewijs. Uh, Motor zit namelijk flink te rook. Ik weet niet of het zo verantwoord is om de snelweg te pakken. Maar ik zag u daarachter al um, langs rijden en toen was u al aan het roken de motor dan dus u was er blijkbaar van bewust dat um, of u moet het hebben gezien al voor de snelweg opging maar wat is er aan al met voertuig het is een beetje oud ik zie ook dat ze een ingevorderd rijbewijs heeft betekent um, dat we het kenteken zo even gaan nakijken maar dan mag ze zo uitstappen denk ik ja en nu dat is altijd zoiets hè Moeten we hier nou laten uitstappen en uh, niet meer verder laten rijden? Ja officieel moet dat, dus dat gaan we ook laten doen. Ik mag uitstappen. ik uitstappen. Mag deze kant opkomen. Even hierin. Nou, wat we snel doen. Voertuig laten we afslepen Op uw eigen kosten. U krijgt van mij in ieder geval meerdere verbalen. Oké, okay, ik zie iets aan de ogen, die zijn een beetje rood. Dan wil ik eigenlijk eerst eens zorgen dat hij hier weg gaat, Kom maar met mij mee. Gaan ja, we eerst eens hier staan? Gaan nou, we even een alcohol en of of beide gewoon alcohol en drugs afnemen en komen die positief uit, ben je aangehouden vrij door een invloed. Kom je negatief uit dan ben ik zo vriendelijk om een taxi te laten komen om je zo snel mogelijk hier weg te krijgen. Het kan natuurlijk ook zijn dat iemand gewoon allergisch is, hè? misschien is het allergisch voor Wim of voor mijn collega, Jopie of weet hij er ook alweer uh, Of heeft net gehuild Oh, kijk eens aan Marihuana en cocaïne Goed, mag u omdraaien, ik ben bij deze aanhouden voor rijden invloed Ik niet te verplicht, ik hebt recht op een advocaat uh, We gaan een transportje laten komen aan u. Nu meenemen naar het politiebureau nee, en ik wil bij deze de uitvordering van alle drugs kijk nu hoor je de schenen al een beetje 12, met alleen de versnellen, ik ga verjeren. nee dat mag niet, dat Dan moet een vrouw wel. doen, ja boeiend ja, er komen toch geen vrouwelijke collega's die gaan verjeren en ik ben nooit een vrouw dus het moet, we hebben geen drugs aangetroffen bij mijn vrouw en de sreenen wel redelijk zacht zijn hoor Neem nog maar mij, nou zou je dat kunnen verjeren, maar goed. Aan de ene kant moet het, hè? dan zeggen jullie weer van ja, je moet verjeren, want ja, anders heeft, zit ze daar misschien in die politieauto met, uh, met een vuurwapen. En aan de andere kant mag je niet verjeren, want een vrouw moet een vrouw verjeren, alleen als ze niet anders kan. Nou, in dit geval kon niet anders. We zetten even de ANPR camera daarop. Uh, we zetten oranje even aan En als er een voertuig is wat ons opvalt Dan gaan we niet aan de kant zetten dus in ieder geval meenemen Dit is niet de geschikte plek om een meting te doen voor snelheid Want daar ga je niemand op aantreffen Of uh, op het trappen Zet hem even op de andere weghelft, shit. oh flat. Dat is Nee. oh We've speed height. rijdt We even iets doen wat absoluut niet mag. oh dit is heel onveilig. Dit moet ik niet doen, sorry. Dit moet ik echt niet doen. We moeten even een andere weg gaan vinden, maar aan de andere kant, nee, ik moet het wel doen, want anders missen we die hele achtervolging weer. En dan missen we natuurlijk weer meldingen. Er komt hier recht op mij af, een achtervolging. Of nee, die gaat nu daarop af. Wacht, oh wacht, dit is hem helemaal niet. stond een high speed pursuit. Nou, ik merk het. Wie is het? Het is deze toch? Oh. Ja, nee, ja, wel, nee, ja, nee, wel. Ja, uitstappen, hier komen. Op plaque. No. Hé, hey, hier komen. Je bent aangehouden. Je blijft staan. Het ging geen gekke dingen doen. Want je hebt een taser te pakken. Staan blijven. Oké. Okay. We gaan we ook nog 500.000 meter rennen. Waarmee is zo snel, vriend? Zo. De is gewoon goed. Hij is dood. Oké, okay, mooi. Is mijn Audi nou weg? Ja, mijn. Anne. Ah, Audi nou, hij is overleden omdat ik hem... Toch? Ja. Ik deed hem taseren. En toen kwam hij ook nog eens terecht tegen de auto. Uh, die daar aan kwam rijden. En die auto reed zeg maar over hem heen. En ja. Dat vond hij uh, niet zo leuk blijkbaar. En die ziet u het. Maar er uit. Gaan we lekker door. Pak de snelweg weer. Uh, ja, kunnen we best beste via hier gaan. Toch? Ja. Een brief voor alle waarden, een brief voor alle waarden. is moeilijk. Je weet namelijk niet wie... Wie je moet... Wie moet hebben? Deze geloof ik. Ja. Nee het busje van cool blue maar deze heeft geen registratie oké okay. toch en cool blue heeft dan geen registratie snapte helemaal niks mijn vijand joh gek is hier rijdt alsjeblieft heen oh die gaat er ook nog vandoor twee achtervolgingen Daar wordt geschoten en deze... Nee, st Stop je! Hier komen, uitstappen! Ik heb nog steeds deze vast zo te zien. Dus ga je voelen als je wilt. Ja? Ik ben aangehouden, stoppen, stoppen. Ik wil net zeggen heel gek. Hey, stoppen! We zijn er even bezig ja? Hij hey, no, ze hebben no, me aangehouden, negeren stopteken, ik, ik bent niet antwoord van verplicht, ik heb recht op een advocaat. Ik wil daar gebruik van maken, de zwijgen is toestaan zullen we maar zeggen. De jongen die alarmlichten die gaan steeds aan en ik doe het zelf toch niet, ik weet niet welke knop ik indruk, maar dat gaat geloof ik vanzelf. Hey vrienden, ik ben helemaal klaar met jou. Een collega vraagt om assistentie. Uitstappen, je komt blijven liggen, maar... Vijf, dat is het transportje voor deze. En het transportje, of een takenwagen voor deze. En het transportje voor de heer. Had ik verkeer maar daar nou aangezet of niet? Ja, onbewust geloof ik. Nee. Niet. Nu wel. Ik had hem gefouilleerd. Het ziet er niet goed uit hè eh? auto. Nee. Ik kan wel een gas geven? Ja, je rijdt gewoon op een velg, joh, gek. Hoi. Heb ik Heb jij gezogen? Bonnevard. Ah, hij ik vraag van wat is met je voertuig gebeurd? Ja, iemand heeft mijn banden lekker gestoken en dan ga je maar zo rijden totdat je auto weer helemaal ontploft. Goed, mag even blazen voor mij? Dan hebben we controle of dit wel helemaal lekker gaat. Blazen stop, zeg blazen, blazen, blazen, blazen. oma maar je wil niet meewerken, dat is niet mooi. Zeg heb je alcohol gedronken? Nee. Heb je drugs uh, genomen? Nee. Oké, okay. maar even een speekseltest wel voor mij afnemen. Aan de ene kant hè? Goed. Uh, op moment past. Ik weet niet. Iemand mag, geloof ik, weigeren, want op dit moment zie ik geen ja, hij kijkt echt uit zijn ogen alsof hij iets heeft genomen. Um, dus ja, aan de ene kant moet je hem geloof ik aanhouden, aan de andere kant... Het, het is nu in dit geval niet echt een indicatie dat ik denk van die heeft alcohol genuttigd. Maar in ieder geval uitstappen en je voertuig hier afslepen. Je mag niet meer verder rijden en je krijgt een bekeuring. Thuisgestuurd. Elke ik heeft best gecontroleerd trouwens. thuis gestuurd voor het uh, gevaarlijk rijgedrag uh, met dit voertuig. Was er nog iets met het kenteken? geloof het niet hè want we hadden hem al aangekeken via de APR staat wel niet op jouw naam zie ik en hij is niet geregistreerd dan is bij deze in beslag genomen one, dat staat dan toch niet via dat systeem dat is wel jammer dus dat is niet helemaal uh, up-to-date dus je hebt ook vaak de kans dat als via dit systeem dat je daar iets op ziet krijgen je een bekeuring voor dat niet geregistreerde voertuig hè dat weet je um, als daar iets opkomt en vervolgens via deze scan niet of andersom. Ja, dat is natuurlijk wel minder. Nee, je gaat niet. Is zijn naar mijn srenen? Ik heb niet eens een politie schreden. Of ik heb een andere srenen dan die srenen wat ik net hoorde. Dus hoe zit dit? Kom, jij gaat niet. Oh ja, trouwens mijn collega die heeft geen geel verstaan. Want dat kunnen ze niet. Daarvoor moeten ze... Um, wat is dit? Oh, ja, is uh, daarvoor. Uh, ja dat zit niet in de skin. Dus dat oh, kunnen we, we niet uh, doen. We Iemand gaf me een tip. Ga niet meteen af op witte bolletjes. Als ze je aandacht trekken. Uh, dus daarmee bedoelt hij van. Kijk als ik nu. Ik zie daar allemaal witte bolletjes rijden en zo, En ik ging daar dan al achteraan. Zo van. Hé hey, die ga ik eens uh, betrappen. Maar hij zei van probeer. Misschien. Misschien is het leuker om te kijken of je ze echt kunt betrappen. Dus niet, ook al zie je het witte bolletje, als ze niks doen, gewoon laten. Ik doe het wel eens. Maar ja, soms zie ik dan witte bolletje en vervolgens zie ik ze ook al dit doen met dat stuur. Ook, en dan denk ik van ja, die is dronken. Dus uh, we laten dat even. we komen melding komen misschien... Uh... Hold up. ja natuurlijk ruil dat voor mij hoor de overvalmelding dan doen we even de vestjes aan ik weet niet of deze ja wel alles zit achterin hey collega shoot up als je weet waarvan dat is laat het in de comments weten en dan hou ik van je nee grap ik hou van iedereen hoor maar dan vooral we gaan uh, ook oh, wel doe ik niet shoot up nu uh, wat ik? wat doe ik wat ben ik aan het doen oh ik ben het helemaal aan het verknallen uh, we gaan naar... Oh, oh, oh wat, is dit? wat is dit? Ze gaan er vandoor. De verdachten gaan er... Ah, shit. De verdachten gaan er vandoor, Wat ik wilde eigenlijk links en langs. En ik knalde nog eens op waar we net waren. Er is nu blijkbaar een overval gepleegd. En de verdachten gaan er al vandoor. Ja, en dan is het helemaal natuurlijk ideaal voor dit snel interventievoertuig. Oh, jongen, jongen, jongen, jongen. Zie je mijn potnonde de jupe toch niet komen dan, of wel? Hij is dood. Mooi, terecht. En ik knal hier weer op. Ik kan echt niet rijden. Politie, staan blijven. wapen, oh, veel wapen, vuurwapen, wapen toch ja kan ik gewoon niet meer recht dit is echt heel ernstig nu hey, night, right? de achtervolging persoon met vuurwapen graag een en deze kant op in, uh, staan blijven nu of er wordt geschoten ik heb de het al geprobeerd mee mee. was niet gelukt oh. meewerken vuurwapen laten vallen Waarom? Waarom werk je niet gewoon mee? Stop, waarom zou je wegrennen met een vuurwapen voor een agent die ook nog een vuurwapen heeft? Die blijkbaar niet kan richten. Dus dadelijk raakt hij per ongeluk ergens waar je niet geraakt was worden. Het zou zo niet geraakt worden als je een vuurwapen, of als je wordt beschoten. Maar dadelijk raakt Wim je ergens anders. Even opstaan, ik ga even fouilleren. Oké okay, goed. Hé, hey, komt een transportje deze kan mee jij bent uh, dus aangehouden. Over overval en uh, verboden wapen bezit. Dus ga met hem mee, hun mee. En, uh, wat ik ga doen, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik denk dat het de video wel lang genoeg is geweest. Ik wil jullie graag over een paar dagen een nieuwe video. En niet getreurd als jullie denken, oh de Audi is er weer weg. Die komt gewoon zoveel mogelijk terug. jongen. Die gaan jullie nog zo vaak zien. Dat willen jullie niet weten. Vinden jullie Srenen mooi. Vinden jullie uh, Wim mooi. Wim is altijd mooi. Um, vinden jullie Audi mooi. Laat het zeker even weten. En uh, shout dan naar ministerie van mods. Nogmaals. Die weer actief zijn. Want ja nu zullen jullie denken. Die waren toch niet meer actief. Ja inderdaad. Maar nu wel. Um, tot de volgende video. Doei.